Dag dames en heren, de weerkundige winter is vandaag officieel van start gegaan, maar achter mij kunnen we zien dat er op sommige bomen in ieder geval nog behoorlijk wat blad zit en dan lijkt het toch eerder nog herfst. Nou, van herfst weer is de komende dagen geen sprake, zeker voor het gevoel is het de eerste dagen van deze decembermaand gewoon aan de koude kant. Ja, en als er dan ook nog eens veel bewolking is, ja, dan is het toch al vrij snel een beetje een kille bedoeling. Maar vandaag zagen we een tweedeling. Vooral het westen van Nederland was vandaag toch behoorlijk opgeklaard. Meer bewolking over de oostelijke rand van onze omgeving. En verder naar het oosten ligt nog veel meer bewolking klaar. En de wind waait uit het oosten tot noordoosten. gaat ook nog wat aantrekken. Dat levert een wat lagere voelstemperatuur op. Maar dit hele gebied aan laag hangende bewolking kan dus ook nog onze kant op schuiven. Verder vandaag nog een enkel buitje in het Waddengebied langs de westkust, maar dat stelde allemaal heel weinig voor. En voorlopig is er op de regenradar niet heel veel te zien. Alhoewel, er kan de komende dagen nog wel wat neerslag vallen. Er ligt een krachtig hoge drukgebied, eigenlijk helemaal boven Rusland, maar ook wel met een filiaal boven Scandinavië. Zelfs een klein uitlopertje tot over de Britse eilanden. En aan de zuidflank ervan waait een oostenwind, daar dus die aanvoer van laaghangende bewolking door. Maar ook wat lagere temperaturen. En af en toe, nou, dan zien we toch nog wel een heel zwak neerslagsignaal. Met name boven het relatief warme water van de Noordzee en van de Oostzee, maar ook boven het continent komen soms wat neerslaggebiedjes tot ontwikkeling. En we zien zowaar ook af en toe wat roze, paarse kleuren voorbij komen. Dat is zowaar winterse neerslag. Het is niet uitgesloten dat er de komende dagen eens een keer ergens in Nederland een vlokje sneeuw naar beneden dwarrelt. Maar wit worden, dat gaat het in ieder geval niet. Daarvoor is het gewoon niet koud genoeg. Nou, vanavond is het voor het gevoel wel koud. Temperaturen 2 tot 4 graden, bij een voorzichtig zelfs wat in kracht toenemende noordoostenwind, veel wolkenvelden, maar zeker in de westelijke helft van Nederland zijn er ook zeker nog wel opklaringen aanwezig. Ook vannacht kan het plaatselijk nog wel opklaren. Als dat gebeurt zou zelfs de temperatuur iets onder het vriespunt uitkomen, maar onder de veelal hardnekkige bewolking ligt de temperatuur in grote delen van het land juist nog net iets boven nul. De wind in het Waddengebied trekt aan. Morgen staat er zelfs een windkracht 5. Ondanks dat, daar wel de hoogste temperaturen. 4 of 5 graden in het uiterste oosten van Nederland. 2 of 3 graden als maximum. Veel wolken. Misschien een spatje of een vlokje, met name in het zuidoosten van het land. Ja, en de zon, met name in het noorden, maakt die toch wel kans om eventjes nog door te breken. Maar ja, ik zei het al, de gevoelstemperatuur door die doorstaande wind... Ja, die ligt echt wel een stukje lager, zo rond of zelfs iets onder het vriespunt. En dit weekende verandert er eigenlijk weinig in het weerbeeld. Zaterdag bijvoorbeeld ook veel wolkenvelden. Plaatselijk ook wat zonneschijn. Nog steeds die wind uit de oostelijke richting erbij. En temperaturen die in de middag net iets boven nul uitkomen. Een graadje of twee. In de nacht naar zondag, zeker als het opklaart, kan het wel licht gaan vriezen. En zondag hebben we een beetje hetzelfde weerbeeld. Veel wolken, een graad of drie en begin volgende week verandert er weinig. Alhoewel, heel voorzichtig neemt het risico op een beetje neerslag toe. En misschien dat dat later volgende week ook wel wat winterse neerslag wordt. Tot de volgende keer.